Cholesterol. Plantesterolen sinds de oudheid hebben mensen eetbare planten gegeten die deze stoffen bevatten. Plantesterolen, fytosterolen, stenolen helpen het cholesterolgehalte in het bloed op pijl te houden. Dit zijn verbindingen die concurreren met cholesterol in het menselijke spijsverteringsstelsel. Artichok komen een levendig voorbeeld van hoe voedsel een medicijn wordt. Het hart en de bloedvaten beschermen, de nieren ondersteunen, de spijsvertering verbeteren en oxidatieve stress tegengaan misschien kenden de oude genezers zulke woorden niet. Ze gebruikten het woord cholesterol ook niet. Maar artichok voor gezondheidsdoeleinden en voor de normalisatie van cholesterol ze gebruikten. Resveratrol uit duizend knopwortel is een stof waar wetenschappers al lang in geïnteresseerd zijn. Een beschermend effect op bloedvaten en het hart... Ondersteuning van hormonale veranderingen bij vrouwen, dat zijn de bekende eigenschappen van resveratrol. Policosanol is een zeer interessante stof die de stofwisseling van cholesterol en het gehalte in het bloed positief kan beïnvloeden. Inositol-nicotinaat twee waardevolle stoffen in één. Inositol, vitamine B8 is op zichzelf waardevol, vooral het effect op de stofwisseling van vetten en koolhydraten. Nicotinezuur, nicotinaat, ook bekend als vitamine B3 ook bekend als vitamine PP, is een belangrijke regulator van de vasculaire tonus en het metabolisme. Gecombineerd in één stof helpen inositol en nicotinezuur u om nog meer voordelen te halen uit het CHLSTR rechtproduct. Op welke leeftijd moeten mensen beginnen met preventieve ondersteuning van hart- en bloedvaten? Als we het hebben over bescherming tegen hoge niveaus van slechte vetten en cholesterol, dan is het nooit te vroeg om te leren over de mogelijkheden van preventie. In het derde millennium zou de levensverwachting van de mens moeten toenemen. Dit betekent dat de veiligheid van intensief werkende systemen en organen een bepalende factor wordt. In de 20e eeuw werden mensen die de leeftijd van 75 jaar bereikten geachte leeftijden hebben bereikt waarop ziekte en verminderde lichamelijke activiteit de norm waren. In onze tijd kunnen mensen die de drempel van 80 jaar hebben overschreden nog actief, leergierig en mobiel zijn. Deze kansen worden geboden door actieve, bewuste preventie. Wanneer is het juiste moment om ermee te beginnen? Waarschijnlijk de leeftijd waarop iemand kan begrijpen waarom het de moeite waard is slechte gewoonten op te geven en gezond voedsel te kiezen. Een goede gezondheid, voldoende kracht en energie, het vermogen om actief te bewegen dit kan op elke leeftijd, mits tijdig gestart wordt met actieve preventie. Een van de gebieden die helpen het hart en de bloedvaten te behouden is het effect op de vetstofwisseling. Producten NSP-Loclo en VetGrebbers hebben op vele manieren invloed op het gehalte aan vetten en cholesterol in het bloed. VetGrebbers helpt om normale niveaus te behouden. Cholesterol en lipiden in het bloed. Het helpt ook om de darmgezondheid te behouden. Loclo, de naam zelf van dit product, bestaat uit de woorden verlaagd cholesterol. De voeding van de moderne mens bevat weinig vezels. Het is noodzakelijk voor de preventie van atherosclerose en stagnatie in de darmen voor ontgifting en algemene genezing. Plantensolbronnen, anticholesterol maken helemaal geen deel uit van onze voeding. Het is jammer. Dit zijn eetbare planten en ze zijn erg handig. Het bedrijf NSP biedt een veelzijdige gezondheidsverbetering, een aantal NSP-producten hebben een positief effect op hart- en bloedvaten. Naast de al genoemde LOCLO en vetgrebbers zijn dit ook lecitine, superomega 3 zambrosa, grepine, protective formula, knoflook en magnesium. En laten we nu eens kijken naar het NSP-cholesterrecht-product, waarvan de samenstelling speciaal is gemaakt voor de preventie van een hoog cholesterolgehalte. De samenstelling van het product omvat een blad van gewone artisjok. Dit is een bestanddeel dat een positief effect heeft op cholesterol, lichaamsgewicht maar ook op de gezondheid van de lever en het gehele spijsverteringskanaal. Cholestereg bevat plantesterolen die, wanneer ze dagelijks worden geconsumeerd in een hoeveelheid van ten minste 0,8 gram, helpen om het juiste cholesterolgehalte te behouden. Elke capsule bevat 10 milligram Japanse 1000 resveratrol, een natuurlijke antioxidant. Beschermen tegen vrije radicalen. Bij regelmatige consumptie van cholesterol in combinatie met een gezonde voeding en actief. Levensritme kunt u de niveaus van slechte lipiden en cholesterol met gezondheidsvoordelen beïnvloeden. Plantesterolen Helpt bij het handhaven van een goed cholesterolgehalte in het bloed. Wat zijn plantesterolen, fytosterolen, stenolen? Dit zijn verbindingen die concurreren met cholesterol in het menselijke spijsverteringsstelsel. Cholesterol, zoals je weet, halen we uit voedsel. We maken ook ons eigen cholesterol. Plantensterolen concurreren met zowel cholesterol in de voeding als met cholesterol dat in het lichaam wordt geproduceerd. De mechanismen van concurrentie met cholesterol zijn als volgt, de opname van sterolen in de darm is gemakkelijker en sneller dan de opname van cholesterol. Sterolen vinden plaats in speciale transportsystemen, waardoor cholesterol wordt verdrongen. Niet gevangen in het transport, dit transport wordt micellen genoemd, cholesterol wordt niet door het lichaam gebruikt, het bindt zich aan sterolen die niet in de darm worden opgenomen en uit het lichaam worden uitgescheiden. Sterolen beïnvloeden ook het niveau van de lever onder hun invloed verandert de verhouding tussen slechte en goede cholesterol, het gehalte aan goede neemt toe. Wetenschappers die het effect van sterolen bestuderen, beweren dat hoe jonger mensen zijn, hoe sterker ze zijn in het verminderen van het risico op coronaire hartziekte met een verlaging van het cholesterolgehalte in het bloed. De gegevens van de recent uitgevoerde grote cohortstudie LASA, Longitudinal Aging Study Amsterdam, met deelname van 1242 ouderen boven de 65 jaar zijn overtuigend. In drie regio's van Nederland zijn willekeurige steekproeven van mensen van deze leeftijd bevraagd. Bij de beoordeling van het relatieve risico bleek dat een tweevoudige verhoging van de concentratie van fytosterol in het bloedserum geassocieerd was met een vermindering van 22% van het risico op coronaire hartziekte. Artischokblad. Helpt bij het handhaven van optimale bloedlipideniveaus. Verbetert de ontgifting van het lichaam en het behoud van een gezonde lever. Bevordert de goede werking van het spijsverteringskanaal. Bevordert gewichtsverlies. Traditioneel gebruikt om de nierfunctie te stimuleren. Natuurlijke antioxidant die cellen beschermt tegen vrije radicalen. Resveratrol van 1000 knoopwortel. Een antioxidant die cellen beschermt tegen vrije radicalen. Vermindert de symptomen van de menopause. Polycosanol is een werkelijk baanbrekende wetenschappelijke ontdekking. De Geneesmiddelencommissie van de Duitse Medische Vereniging sponsorde een placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde, dubbelblinde, multicenter, klinische studie naar het dosisafhankelijke hypocholesterolemische effect van polycosanol bij patiënten met hypercholesterolemie. Hier is een link naar die onderzoeken. Polycosanol is inderdaad een van de grote natuurlijke gezondheidshulpmiddelen. Polycosanol heeft goede recensies gekregen in klinische onderzoeken. Bemoedigende resultaten bevestigen alleen de al lang bekende waarheid. In de natuur is iets nuttigs en waardevols voor het behoud van de menselijke gezondheid. Het NSP-bedrijf heeft de beste, de meest effectieve en deze componenten gecombineerd in de meest optimale combinaties. Dit stelt ons in staat om proactief botanische producten te gebruiken met nog meer vertrouwen dat preventie de juiste keuze is. Inositol nicotinaat Inocytol, inositol werd in 1848 ontdekt door de Duitse chemicus Justus von Liebig. Aanvankelijk werd dit onderdeel onderschat. In de 19e eeuw kende de geneeskunde hem praktisch geen rol van betekenis toe. Al in 1928 werden de voordelen van inositol echter wetenschappelijk onderbouwd en werd het bekend als vitamine B8. Verdere studies hebben het belang van het element bevestigd voor het gezond functioneren van alle orgaansystemen, het handhaven van een normaal cholesterolgehalte, het functioneren van het zenuwstelsel en de menselijke geestelijke gezondheid. Het is belangrijk om te onthouden dat cafeïne, nicotine, alcohol en sulfonamide de synthese van inositol verstoren en een tekort in het lichaam veroorzaken. Bovendien zijn de negatieve factoren voor de synthese en assimilatie van inositol onder voeding, regelmatige calorieoverbelasting, slechte omgevingsomstandigheden, stress en het nemen van bepaalde medicijnen. Inositoldeficiëntie kan ook worden geconfronteerd door mensen met verschillende ziekten. In gevaar zijn vrouwen met de diagnose polycysteuze eierstokken, omdat met deze patologie de stof intensief uit het lichaam wordt uitgescheiden. Door inositol met nicotinezuur, vitamine PP of B3 te combineren tot inositolnicotinaat kunt u nog meer voordelen behalen. Nicotinezuur beïnvloedt de vasculaire tonus, verbetert de microcirculatie. Activeert het koolhydraat en stikstofmetabolisme, heeft lipideverlagende activiteit, verlaagt het totale cholesterol, lipoproteïne met lage dichtheid, triglyceride en verhoogt de lipoproteïne met hoge dichtheid. Neemt deel aan het metabolisme van vetten, eiwitten, aminozuren, purines, weefselademhaling, glycogenolyse en synthetische processen. Laten we het samenvatten. Het CHLSTR-rechtproduct bevat natuurlijke, effectieve verdedigers van uw gezondheid. Uit de naam van het product ch ols is duidelijk welke doelen zijn gesteld tijdens de oprichting ervan. Tijdige preventie, voedingondersteuning en preventie van de verhoging van de niveaus van slechte lipiden en cholesterol. Lange tijd bewezen, effectieve, veilige, natuurlijke componenten van ch -REG worden in zulke verhoudingen verzameld dat u het volledige potentieel van natuurlijke bronnen van gezondheid kunt onthullen. Ingrediënten artichoplat, plantesterolen, inocytonicotinaat, resveratrol van Japanse duizendknopwortel, polycosenol. polycozenol. -E TR recht voor uw gezondheid en een lang leven.